Eike vloeren zijn er in verschillende afwerkingen en sorteringen naar ieders smaak. Deze Rovray is een vloer met een klassiek sortering. Dat betekent dat het eikenhout dat voor de toplaag gebruikt werd, een karaktervolle rustieke uitstraling heeft en hier en daar mooi afgewerkte knopen vertoont. De natuurlijke kleurverschillen brengen een bevallige variatie in het hout. Deze vloer werd behandeld met een witte natuur.